Dames en heren, goedemiddag en ik wil u van harte welkom heten in de Meerpaal op de kennisdag Bodemwater. En daar is zo'n dag een mooi instrument voor om eens met elkaar te kijken wat doen we allemaal al, wat kan nog beter en wat kunnen we van elkaar opsteken. Ja, De inleiding was goed, dat was, uh, was heel mooi. Ik denk dat er een hele hoop dingen bij zaten die uh, zeg maar voor onze generatie wel van toepassing zijn. Ja. Ik vind wel dat het waterschap daar, daar goed mee bezig is en ik hoop dat ze, dat ze daardoor ook uh, nog beter hun, hun beleid kunnen aanpassen aan wat er nodig is voor de agrariërs. We merken dat we nog heel veel met elkaar moeten uitzoeken en dat we elkaar heel hard daarbij nodig hebben en daar zijn dit soort dagen natuurlijk super voor. Ik werk veel aan de plattelandssubsidies, aan de gebiedspilots en vandaag hoor ik gewoon hoe het gaat in het veld, welke pilots er lopen. En ontzettend leuk om te horen alle ja, landbouwers die vertellen over hun uitdagingen en natuurlijk de wetenschap erbij en alles komt samen. De tweede workshop ging over wateropslag, nou dat speelt de laatste jaren voor genoeg zoet water, dat is natuurlijk ook belangrijk en hoe we daarin kunnen innoveren. Nou, vooral gewoon mensen even spreken die je allemaal tegenkomt. En, uh, maar er zitten altijd wel uh, specifieke onderwerpen bij die interessant uh, zijn. De laatste over stikstof-efficiëntie, ja. Daar stonden we eigenlijk net nog over na te praten, dus dat is ook erg leuk. Nou, dat al mensen bij elkaar komen en dat ze dus ook elkaar ontmoeten en dat ze ook uh, inhoudelijk geïnspireerd raken.